Ik ben Frans Mulkhuizen, ik ben lijsttrekker voor de Socialistische Partij de SP. Jongeren moeten zeker gaan stemmen, de politiek gaat ook over hun. Denk maar aan goede opleidingen, scholing en de wachtlijsten hier in Flevoland voor betaalbare starterswoningen. Daarom moeten jongeren gaan stemmen. We zijn hier bij Almere Jungle op Stadsland Goed de Kemp aan. Het wordt hier gerund door allemaal bijzondere Flevolanders met speciale talenten. Zij runnen hier de zaak, beheren het en onderhouden het. De provincie gaat natuurlijk over wegen, water, windmolens en natuur. Maar voor de SP niet minder belangrijk, ook om een samenleving waar iedereen in mee kan doen. Daarom zijn we hier.